Nou, mocht u nou na deze korte video geïnteresseerd zijn geraakt in deze woning, bel met ons kantoor. De vraagprijs van deze woning in de Vlorenlaan is 165.000 euro. Bent u geïnteresseerd? 0228 520 520.